Interesseert me niks. Ik ga maar blussen. Uw. Ik mag niet dood, ik mag niet dood, ik mag niet dood, ik mag niet dood, ik mag niet dood. dood. Oh, oh baby. Oh, oh baby. Oh. Oké okay, jongens, gisteren was ik eventjes gestopt. Want ik was uh, op een gegeven moment er weer doorheen. Met mijn uh, tijd. Even mijn telefoon weg doen anders... En ik was gisteren een beetje, nou voor jullie is het dan wel weer een week geleden of twee of drie. Ik weet niet wanneer ik het ga uploaden. Maar uh, voor jullie was het dan twee of drie weken geleden. En voor mij is het gewoon een dag geleden, dat is het grappigste ervan. Maar ik heb toen besloten om uh, van het huis wat ik had naar een appartement te vergaan. Waar de huur maar 600 simdolars uh, is. Dus dat is iets goedkoper, maar tegelijk voor de derde doel die ik in ogen heb voor na dit criminele doeleinde. Um, want ik moest, ik moest nu iemand doodmaken of dood, bij iemand dood aanwezig zijn, geen idee. Um, dus daar ben ik nu heel volledig mee bezig, wat half-half lukt. En ik moest nog vrienden maken of uh, vijanden maken, et cetera, et cetera. Oh ja, drie gesorgen vijanden, nou, moet ik nog eentje vinden. Um, niveau 8, daar ben ik bijna. En uh, getuige zijn van een dood van een sim... Nu heb ik haar geprobeerd dood te maken, wat niet is gelukt, um, daardoor is wel heel erg mijn sim achteruit gegaan en er zitten nu dus heel veel vlekken in de grond, wat ik heel erg vind, maar voor de rest, ik ben zo druk bezig geweest met haar te, te proberen te vermoorden, want na deze heb ik denk ik, oh nog eentje en ik weet niet wat het is, maar daarna wil ik weer een ander doel doen, dat heeft te maken met deze stad. Vandaar, ik neem alvast acties en voor de rest heb ik niet zoveel gedaan. Ik heb een promotie gemaakt en verdien nu um, 273 simdollars per uur en ik hoef maar twee dagen per week te werken en um, ik heb niveau 8 van ondeugendheid bereikt. Oh, maar die had ik al, want ik had niet voor 10. Haha, grapje. Grapje. Oké, okay, dat is weer allemaal schoon. Um, hebben we nog vuurwerk? Anders moet ik even kopen van beneden. Nee, we hebben geen vuurwerk, jammer. Wat is dat? Ah, dit is de is gewoon een doos. Dan gaan we het bord lezen, eventjes, want ze is heel gespannen. Uh, daarna gaan we een poster pakken. Uh, gaan we maar drinken. En dan ga ik wel zorgen dat ik een derde vijand heb. Want dat is wel zo handig. Koeko, goedemorgen. Gemeen, onbeleefd. Voorstelling. Uh? Was dat iemand met groen haar? Oh, een groen petje. Ik dacht groen haar. Ik denk, wat de hel? Oh, dat is via mijn computer dat je het geluid haart. Chips. Grap met de hand trillen. Ik moet bij een dood aanwezig zijn. Uh, en ik moet tegelijk. Drie aard, a, aardsvijanden hebben. Sjoe. Lastig heb gehad. Had ik gezegd dat ik klaar was met jou? Nee. Duwen. Hup. Tempo erin. Ik moet drie aardsvijanden. En ik doe me er best voor, echt. En een BN'er. Of tenminste. Geen BNR. Maar. You get it. Geen. Uh, Afpoeien. Jullie horen deze aflevering helaas geen geluid. Alleen mijn stem. Omdat ik de instellingen weer verkeerd heb gedaan. Um, ja, ik snap er niks van, van dat OBS. Als iemand me dat kan uitleggen, zou echt heel goed zijn. Want nee. Oei, lelijk. Producten kopen. Kijken of ik hier vuurwerk kan kopen, toevallig. Kan dat? Ik kan alleen mijn grond te kopen. Daar heb ik dus niks aan. Ik heb vuurwerk nodig. Dit is eten. Ik wil vuurwerk kopen. Waar kon je dat ook weer doen? Heb ik die verkocht toevallig? Weggedaan. Om meer ruimte te creëren. Hou vatteltjes gemaakt voor niks. Blijkbaar heb ik die dus weggedaan. Ik koop gewoon alles wat in de fik kan vliegen hier zo. En ik heb mezelf bijna twee keer vermoord. Dus jongens, ik moet nu heel voorzichtig zijn. Anders kan ik alles opnieuw doen. Jee. Oh ja, en... Dat is wel zo handig. Ik heb die hele kamer al leeg gehaald hoor, maar gaan we eerst wel een beetje plezier maken en honger omhoog gooien. Zodat zij niet uh, van honger of toevallig sterverigheid uh, weg kan. Wat heb ik hier nou weer? Snelle stopwisseling. Een drinken van thee is je... Oh, ik heb thee gedronken terwijl ik het niet door heb. Te gek. Nu heb ik 321 volgens. Nog beter. Het is dat. Een geest. Jee. Maar oh, dat is die persoon die hier wel de. Die zorgt voor gewoon mijn dieren. Of voor mijn, voor mijn dieren hoor mij dan. Voor mijn. Serious. Ik probeer mij bang te maken. Werkt niet echt. Weet je wat ik wel jammer vind? Dat je dat je geest ziet en niet, niet ziet. Zoals bij de sims vroeger. Kon je ze niet zien. En dan wist je dus uit het niets dat er in één keer een geest was. Dus daar schrok, je, zo, daar schrok je sim best wel van. Denk je dat je mij daarmee bang maakt? Jongen, jonge, jonge. Ga. Ik ben niet bang voor spoken. Ik ben bang voor onweer. Ze is overleden door vuur. Denk ik omdat ze oranje is. Of ouderdom, dat kan ook. En ik heb een gesprek met de geest. Ja. Super interessant. Maar het moet wel opschieten. Oké, okay, ze heeft heel weinig slaapt, maar dat geeft niks. Wij willen haar dood hebben. Dan ben ik toch een moordenaar haar ook. Dat ze haar kunnen vermoorden. Ik ben trouwens extreem slecht. Dat weet ik. Iedereen maar half Sofia. En daarna hierheen. Geen brand? Ah. Oh, ik wil dat er brand is. Jammer. Ik had gehoopt op een brand. Dan gaan we die proberen. Oh, ik slecht ook. Ja. Oh. Het duurt ook allemaal zo lang voordat ze sterft. Afsteken. En hierin gaan. Ja, er is brand. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Pauze. Hier blijven. En dan. Oh, wat erg dit. Hierin rennen. Ik ben zo bang. Ja. Yes. Kijk eens. Haps, oké. Okay. Ik heb iemand vermoord. Een geest erbij. Gaan we gelijk met. Ik heb tenminste één ding. De moeilijkste heb ik er gedaan. Nee, ik ga niet smeken voor haar dood. Of haar lichaam. Ga dit maar blussen ondertussen. Blussen. Want ik wil zelf niet dood. Interesseert me niks. Ik ga maar blussen. Ik mag, dood, ik mag niet dood, ik mag niet dood, ik mag niet dood, ik mag niet dood, ik mag niet dood. Goed zo. Vriendelijk, aardige introductie. Oké. Okay. ze. Ik heb gewoon iemand zojuist vermoord. Hoe kwaadaardig ben je dan? Oh, hoe zou het zijn om de, de, de dood, of magere hein als je gezworen vijand te hebben? Oh my god. Sick mind hero. Ja, je ziet het toch niet elke dag, dus. Niet weggaan. Alsjeblieft. Ja, dat is leuk. De, de, de magere Hein als je hartsvijand. Oh my god, sick mind I have. Yes. Yes. Oh wauw. roepen tot vijand. Yes, hopzokee. Okay. Dag, mijn geheim. Dag. Ja, je ziet hem toch nooit. Bedankt voor je medewerking. oké. Oh, wat erg ben ik. Oh. En dan heb ik hem alweer af. Oh. Valt reuze mee. Oh ja, ik zie het. Drie van de vier. Openbare vijand. oh. oh, oh. Ik wil een beroemde crimineel worden. Nou, berond word ik zeker. Criminaliteit ook. Ik weet dat je honger hebt, manneke. Maar je moet toch even volhouden. Gemeen, gemeen introductie. Naar sneeuwbollen zoeken. Gestolen waarde terugbrengen. Dan gaan we maar een goede datadje voeren. Misschien dat dat daar ophelpt. Dat is ook zo'n lelijk iets hè, van, van die dwergen. Gestolen van brik, ja, dat weet ik. Oh, ik zal even de branddingen weer ophangen. Het dus is wel handig. Voor als er dan wel brand is, dat ik dan niet in één keer zelf helemaal uh, doodbrand brand. Kijk er ook zo verdrietig kijken, hè? Kan ze ook wel. Godzijdank, Sophia is weer celebrity. Het is tijd om weer helemaal aan de top te krijgen. Open haar Roem-informatiepaal en verweer ver opnieuw de roemvoordelen en aantrekkelijke klinken. Niveau 10. Niveau 10. Ja. Yes. Code kraker. Yes. Oh, ze moet super nodig weer naar het Ze heeft een blazer kermis de kikker. Jezus. Meneer moet weer werken. Over drie dagen. Baas omkopen doen we dat maar. Je moet toch wel een betere houding hebben. Dus daar doen we alles voor. Of ik ga een winkel nog kopen, dat kan ook. En daar ik dan betere dingen af. Ja. Lastig. Nee, ik ga nog geen winkel kopen. Want het is al heel duur. Um, dus in die zin. Ik heb meer nodig dan uh, 556 simdollars. Um, een, een winkel te kopen, want dan wil je het gelijk inrichten, et Wat ik ook kan doen. Dat is ook misschien wel iets slims, ik weet alleen niet of, ja ik heb de gitaar bij me. Ja, ik zit in niveau 2, maar dat is nog niet heel genoeg. En met zingen, welk level zie ik daar dan? Zeker zit ik ook in niveau 2. Weet jongens wat ik ga doen zometeen. meteen, um, ik blijf nog heel eventjes opnemen en uh, om de aflevering verder af te maken een beetje en daarna ga ik uh, offline ga ik weer eventjes wat levelen uppen even daar wat meer uh, dingen omhoog gooi zodat het wat sneller gaat en misschien wel iets beter ik weet niet of het qua werk dan dat ik dan al promotie heb en dat ik dan deze heb afgerond twee keer de her uh, ex um drank kopen, want dat is 5000 tevredenheidpuntjes vraagt hij dan, bijna niveau 3, ja, niveau 3, welk niveau heb je nodig om dat te kunnen doen eigenlijk, uh, post halen, gaan we inderdaad gaan we naar het toilet, komt het zal nog, ja, oh, oh, Wat de hel, stop, niet weggaan, ik zet er stop. Hier, waar ben je? Ik zie je naar beneden toe. Zo kun je wel voor geven. Maar niet naar een optreden kijken. Wat verachtelijk is dat. Haha. En uh, bij deze sluit de aflevering ook af. Vond je het nou een fijne aflevering? Doe dan nog even het blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik u graag volgende week zondag. Om 7 uur met een gloednieuwe video. Doei doei!